En dan start ik nu met de webinar ST10 Tools. Jullie hebben wellicht al het een en ander voorbij zien komen van ST10. Um, zes nieuwe, of uh, vijf nieuwe werkomgevingen en een heleboel andere nieuwe functies. Uh, ik ga jullie vandaag een deel laten zien van een, twee eigenlijk van de nieuwe werkomgevingen. En uh, de webinar die heet ST10 Tools, omdat er een aantal nieuwe tools in het edge zitten sinds ST10. Uh, eentje zelfs sinds ST9, maar dat is eigenlijk een beetje een tip voor het installeren straks. Dus daar loop ik even met jullie doorheen. En de tools die we gaan behandelen zijn de holes Validation Tool. Dat is een tool waarmee je een hele vervelende foutmelding weg kan krijgen. Daar ga ik jullie zo meer over vertellen. Generative Design, dat is een compleet nieuwe werkomgeving, in Solid Edge. Een 3D Print Tool, ook helemaal vernieuwd. De Viewer is op de schop gegooid en uh, heeft een compleet nieuwe... Form uh, en installatie. En een preferences en settings tool. En die komt uit ST9. Maar die wil ik jullie toch even meegeven voordat jullie overgaan naar ST10. De whole validation tool. Uh, ik ga jullie dadelijk een klein demootje laten zien. En daar komt deze in terug. Maar misschien herkennen jullie die foutmelding al wel. Uh, als je zelf een host table hebt gemaakt. Dan bestaat die uit een Excel-tabel. En mocht je in die Excel-tabel nou dubbele waardes hebben gebruikt, dan krijg je deze foutmelding. En tot ST10 was het dan een kwestie van die hele Excel-tabel doorgaan om te kijken waar je dubbele waarden had. Uh, in ST10 hebben ze daar een tool voor gemaakt. En om te beginnen open ik even een nieuw part. En dat is in synchronous. En gelijk de eerste tip even in synchronous is de quickshape. Daarmee kun je op een hele snelle manier een aantal basisvormen opzetten, zoals in dit geval een rechthoek, maar ook een cilinder of een bol. Ik heb nu een rechthoek opgezet. Ik wil er een hol aan toevoegen met de holfunctie. En op het moment dat ik nu op mijn holtable klik, krijg ik deze melding. Duplicate holes were found. Nou, om te kijken waar dat aan ligt, ga ik eerst even kijken naar welke holtable ik in gebruik heb. Isometric en En die kun je openen via het knopje wat ernaast zit. En dan kom ik in de holtable. Nou, voorheen was het dus een uitzoekwerk waar dat nou precies aan lag. Als ik nu naar de verkenner ga, naar mijn programfiles en dan de programmap wil zal je daar vanaf ST10 de whole database validation tool vinden. Zo ziet hij eruit. Ik kan mijn whole table toevoegen. kan ook meerdere whole tables in één keer vergelijken. Hij heeft hem nu... Uh, een log gedraaid. En ik, mijn report kan ik erbij halen om te zien waar precies die errors zitten. Het is eigenlijk een redelijk simpele tool, maar hij zoekt heel snel de velden op waar dubbele waardes in staan. In dit geval bijvoorbeeld 1121, 1122, G21 en 22 en E21 en 22 in de thread groep. Dus ik ga naar mijn thread groep. Zoek ik op EFG2122. En dan zie je inderdaad dat die dezelfde waarden hebben. Nog een andere duplicate is gevonden, nummer 2. Um, die zitten in een gewone simpel hols. C100-405. 405, en C276, dat zijn deze. Nou, op die manier is het dus heel makkelijk om je HOS te vergelijken, HOS uh, table te bekijken en uh, te kijken waar de dubbelingen zitten. In dit geval laat ik het even zo, want dan kan ik verder met mijn demo. En um, nog een tip die ik wil geven voor de synchronous gebruikers die vaak met holtegels werken. Je kan bij het plaatsen van je hol je vlak lokken. Dat is niet nieuws. Maar als je dat hebt gedaan, dan kun je aan de rand van je model gaan staan met je gat. En op E drukken. En dan wordt de afstand van de rand waar ik op E heb gedrukt naar beneden, wordt gelijk weergegeven. Ik heb nog niet geklikt. Naar de andere rand, druk weer op E. En dan zie je dat ik zo binnen mijn holsfunctie... Een simpele manier krijgen om een hols te plaatsen. Ik kan mijn tat nog wisselen tussen die velden. En ik heb mijn gat geplaatst. Nu wil ik er nog een plaatsen. Kan ik vanuit het middenpunt C indrukken. En dan zie je dat daar de centerafstand wordt ingegeven. E van endpoint, C van center. Die is in dit geval 0. Ik wil nog naar boven voor naar de zijkant. Beter gezegd voor de maat aan de zijkant. En mijn gat is geplaatst en gelijkbemaat. Dan komen we nu bij het generative design gedeelte. Dat is een tab in ST10 in de partomgeving, zoals je hier ziet. Uh, en dan kun je een materiaal toekennen aan je onderdeel als je dat niet al had gedaan. En een nieuwe studie maken. En het zijn een paar knoppen. De functionaliteit die ik jullie nu ga laten zien. Die zit in de classic licentie van Solid Edge, dus die komt er gewoon bij. Er zitten nog extra functies op deze uh, nieuwe omgeving. Die zijn bedoeld als Edge. Wat ik nu ga laten zien, zit in Solid Edge. De eerste stap uh, zou uh, gebruikt moeten worden als er meerdere bodies op dit model staan, maar ik heb er nu maar één, dus die kan ik overslaan. Met Reserve Region selecteer ik de gaten die je wil behouden met een offset daarbij. Die offset is nu één, ik maak hem even twee. En dan zie je dat er een region om een gat heen is voor offset. Deze wordt niet meegenomen met de studie. Even voor duidelijkheid, die generative design tool die zorgt ervoor dat je uh, een studie uitvoert waarmee je kan zien waar het materiaal bespaard kan worden. Dus ik maak aan een kant mijn model vast, aan de andere kant zet ik er een kracht op en ik kan via deze studie zien met die kracht um, nou, waar, de, waar het overige materiaal zit wat ik eigenlijk niet nodig heb. En die uh, hoeveelheid materiaal kun je nog fine tunen, dus kun je nog meer of minder maken. En op een gegeven moment zal ik je ze laten zien, krijg je een melding dat de studie niet meer realistisch is. Uh, maar op die manier kun je dus kosten besparen door materiaal te besparen. En ook kun je een model met de app in zelfs gebruiken om uh, te printen of als body. Um, mocht je dat niet hebben, dan is het ook gewoon natuurlijk heel makkelijk om te zien waar uh, materiaal bespaard kan worden. En wat voor soort vorm constructie je hier ook kan passen. Want dat is wel benieuwd. Ik ga um, een kracht zetten op het rechtergat, Die wijst naar beneden. En ik ga het andere gat vastmaken. En dan zie je dat mijn generate knopje actief wordt. En als ik daarop klik, dan krijg je het study, generate study menu. Ik kan mijn study quality hoger of lager zetten. Ik kan mijn massa reductie hoger of lager zetten. Hoe hoger de reductie, hoe groter de kans dat het een foutmelding volgt, dat het niet realistisch is. En je ziet ook direct wat het nieuwe target mass wordt. Nou, daar moet hij uh, enkele seconden over doen. Je kan meerdere studies maken trouwens met deze tool. Je ziet hier Generative Studie 1. Uh, maar ik kan uh, zoveel studies maken als ik wil. En dan kan ik later ook gewoon doorheen bladeren op het moment dat ik uh, wil kijken welke studies, welk resultaat hebben. gegeven. Nu volgt een foutmelding. Die volgt altijd. Het enige wat ze hier zeggen is dat het resultaat afhankelijk is van gegevens uh, die je hebt ingevoerd en dat je daarmee ook kan aanpassen. En dan zie je het resultaat van een berekening. De gaten die we met Preserve Regions hebben geselecteerd, zijn dus met die bepaalde offset behouden gebleven. Uh, en je ziet dat er hier een hele hoop materiaal weggehaald is. Aan de binnenkant is een hoop materiaal weggehaald. Hier heb je natuurlijk al heel veel aan tijdens een uh, constructiestudie. En ik zie hier aan de linkerkant ook een nieuw menu, Generative Design. En daar kan ik alles nog aanpassen. Dus ik kan mijn region hier nog aanpassen, mijn kracht. Um, nou ja, alles kun je hier aanpassen. En hij komt nu terug als constructiebody. Dus als ik mijn design body aanzet, kan ik ook hier weer zien wat het oorspronkelijke model was en wat het overgebleven model is. Als ik dit heb gedaan en ik wil het bijvoorbeeld laten printen, dan zit er ook een nieuwe 3D print tool in Salt Edge ST10. Die zit onder 3D print. En daar hebben we de optie nu om een orderlijn te selecteren. Of om online te orderen, dan moet ik het zeggen. Ik ga akkoord met de voorwaarden. En dan gaat hij hier een preview laden. Maar wat je hier al ziet, is dat je eh, binnen bepaalde leveranciers van 3D-modellen, geprinte 3D-modellen, kan filteren. En dan zal hier sorteerbaar zijn op prijs. Dit zijn de eerste resultaten. Ik sorteer ze even op prijs oplopend. En ik zie hier allerlei prijzen voor bepaalde materialen. Dus mocht ik niet het materiaal willen hebben wat ik heb gegeven aan het begin, dan kan ik het hier ook nog wissen. Ik pak even de goedkoopste. En daarna krijg ik de leveranciers die binnen mijn bereik liggen. Ik heb hierboven namelijk Nederland aangegeven. En deze leveranciers liggen allemaal binnen mijn bereik. En het is eigenlijk zo simpel dat ik nu select kan klikken. Dan wordt die in een uh, soort winkelmand gegooid. En als ik continue, dan reken ik af en dan bestel ik mijn onderdeel. Nou, wat jullie hier hebben gezien is dus die whole validation tool. Om nog even... Terug te komen op waar je die kan vinden, die vind je in je installatiefolder uh, van Program Files, Solid Edge ST10 in dit geval, Program. En dan heet die de Whole Database Validation Tool. Dan wil ik jullie wat meer informatie geven over de nieuwe Solid Edge Viewer. Het is nu namelijk zo dat je in je license utility, die je krijgt als je opstart als je geen licentie hebt of niet, nog niet hebt toegewezen, heb je nu een nieuwe optie, dat is deze. Op het moment dat je geen licentie hebt, uh, dus de viewer wil gebruiken, kies je deze optie. En dan start Solid Edge op als een viewer versie. En dat ga ik jullie laten zien. Dit is het menu. Ik zeg dat ik hem in de viewer modus wil openen, Solid Edge. Die eerst even afsluiten. En Solid Edge 2D-drafting wordt gestart. Dus dat is het mooie. Je hebt nu altijd een viewer en een 2D-omgeving in Solid Edge. Zonder dat je licentie nodig hebt. Open ik even een samenstelling. Je ziet ook dat... Dit gewoon mijn eigen soort edge bestanden zijn waar ik dus net nog met mijn licentie in kon werken. En nu in de viewer zie je een home tab en een view tab. En in die home tab zie je ook mooi configurations terugkomen. Die kan ik ook dus selecteren en uh, toepassen op mijn model. En voor de rest heb je gewoon de padfinder waar je onderdelen aan en uit kan zetten. Ik kan hierin meten met de measure tools van Solid Edge. Ik kan gebruik maken van Paints. Dus eigenlijk alle view functionaliteit die je in Solid Edge hebt, zijn hier actief. Alle tools om te bewerken kun je hier natuurlijk niet gebruiken, want het is een gratis versie. Wat hier wel in kan, is een nieuwe 2D tekening starten en in 2D mee tekenen. Dus dit is ook gelijk de Free 2D licentie met de viewer in één. En als ik nu toch in een 2D omgeving ben, kan ik jullie gelijk nog een nieuw uh, functietje laten zien wat in soort ST10 zit. En dat is dit kleine knopje, maar heel belangrijk, Locate Background. En ik heb hem aanstaan en dat betekent dat ik kan snappen aan mijn background. In dit geval is het een beetje onlogisch, maar voor het plaatsen van je stuklijst is het natuurlijk wel fijn. En wat die nieuwe viewer kan, is dat je um, zonder licentie, dus met een Free 2D Drafting licentie, kun je viewen. Je kan uh, reference bekijken. En vanuit je Foundation en Premium licentie kun je al die bestanden maken die in de viewer te bekijken nou, Het laatste wat ik jullie wil laten zien is die SD9 Settings and Preferences Wizard. Um, heel nuttig voor als je dadelijk gaat installeren. Vooral uh, als je meerdere computers hebt waar je snel een installatie op wil kunnen doen. Deze tool zorgt er namelijk voor dat alle instellingen zoals registerinstellingen, appdata, dus dat zijn je themes, je werkomgeving, je indelen. Bestanden van de preferences folder en je templates meegenomen worden in één preference folder, de se-pref. En die kun je op andere computers toewijzen met deploy settings. En uh, alle instellingen staan direct goed. En je vindt deze tool door in Windows te zoeken op settings en dan komt hij vanzelf omhoog. Daar zeg ik capture settings en preferences. En je ziet ook gelijk waar, deze, uh, waar dit bestand wordt opgeslagen. In mijn geval documenten solid edge settings and En je kan zelf kiezen wat je allemaal meeneemt. Als ik deze dan goed heb opgeslagen, dan vind je die dus terug in je documenten. En dan kun je in Solid Edge. Ook zien welke file jij gebruikt. Er is namelijk een nieuwe regel toegevoegd, Settings and Preferences file. Dat is die. En die verwijst naar die file die, nou ja, die je net hebt aangemaakt. En die verwijzing wordt automatisch gedaan op het moment dat dus jij hier Deploy Settings en Preferences selecteert. Dan kun je die file toewijzen en dan wordt alles goed gezet. En zult Edge wordt dan automatisch op het pad goed in. Hele andere tools voor de installatie. Nou, de pad is dus te vinden in File Locations, Settings and Preferences En dat waren mijn uh, tools voor ST10. Mocht u nou interesse hebben in uh, alle informatie over ST10... dan wil ik jullie graag uitnodigen voor de ST10 update trainingen. We hebben er op dit moment zeven uh, gepland staan... in zowel Hengelo als Noorddorp... in de da data uh, tussen september en december. Er komt maandag een mail met... Uh, uh, opname van de, deze webinar, en daar vindt u ook een inschrijflink voor de training. Verder hebben we natuurlijk nog meer events staan, dat is vooral het Engineer Event, die is op donderdag 14 september. Zeg ik dit goed? Ja, staat verkeerd in um, mijn En op vrijdag 6 oktober is onze webinar Synchronous Highlights, en hierin gaan we je wat meer vertellen. Over uh, de laatste ontwikkelingen op het gebied van synchronis. Hoe je makkelijk tussen synchronis en orde kan wisselen. Um, en uh, nou ja, vooral dat we dat Siemens de laatste tijd heel erg bezig is geweest om uh, synchronis uh, op een even hoog niveau te krijgen als orde. Het event is dus op 14 september. Ook daar een uh, link van in de mail die maandag volgt. En dan wil ik jullie bedanken voor uh, het kijken van de webinar. En dan wens ik jullie alvast een fijn weekend. Thank mm -hmm. you.